Voilà. Ja, wacht maar. Nou ah ja, oké. Okay. Ik wist niet, loslaten. Je zweet tegenwoordig, dat is dan ook zo'n bleu. Dit gaat dan? Nee. Niet nog beter? Je zonk leren met al wat als je een andere krijgt. Dus ik zonk altijd een keer met ouders. En eerst met je niet, wie Nee. Ja, maar zo'n zo het begint alle dagen. Ja, Ja, dat is wel een Ja, Ja, dat wel heel goed. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Ja, heel Ja, Hier, goed. Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, zo, zo. Eh. Oké. leren, Dan gaat op die manier zoals met die ouders. En ik heb pas, pas een paar nieuwe trucken geleerd. Dat zal ik deze laten zien. Dat is ene achter de rug en één onder de pijn. We beginnen met één achter de rug. Ja? <tus> Oké, nu. En 1 2 3 4 5 6 7 de recht. We moeten daar van. de recht. Ik op. Pakte de recht. hè? 100 p. Mijn rug die is een beetje rug Daar is het echt zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. zo Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. Sorry, ik zal een kaartje meegeven meneer. Je moet die meneer wel een tikken tikken laten komen. Die de rekening. Oké. simpel hè? Okej. Tack igen. Okej. Is det där grejen? Är det med? Okej, då får jag. Okej, så där Thank you.